Uh, aan, de, aan het licht te brengen en ook voor degenen die boodschappen willen doen denk ook aan de boerderijwinkels uh, we zijn hier op de pagina van andere kant <laughs> Roy Hallink Fine Farm initiatiefnemer en uh, mijn naam is Jacqueline Peek van Farming Wis zo'n drie weken geleden waren wij ook zo samen uh, in beeld met de teller op zo'n 500 uh, deelnemende boerderijwinkels dus tijd voor een update uh, we zijn wat vroeger ingestart, zodat uh, mensen vast uh, kunnen binnenlopen op dit moment. Uh, ben je aanwezig? Laat het even weten. Geef een duimpje of een uh, hartje of uh, een reactie. Dan uh, weten we ook gelijk of het geluid uh, goed is te verstaan. En of dat je ons ziet. Dan uh, horen wij dat graag uh, uiteraard. Uh, eens even kijken, we zitten... Uh... Uh, ik bel vanuit uh, Almkijk in en Roy vanuit, dat uh, valt onder Gelderland, hè, denk ik? Ja, Ede. <laughs> Kijk aan. Uh, ik zie inderdaad, uh, Petra is uh, live en het geluid is, uh, en beeld is uh, top, uh, blijkbaar. Helemaal goed. Dank je wel uh, voor het doorgeven, dat we er mooi zijn. Als je dit uh, kijkt of later terugziet, laat even weten uit welke provincie uh, je meekijkt. Dan uh, altijd leuk om te zien hoe verspreid uh, dat is. En dan uh, is het inmiddels vijf uur geweest, dus uh, leuk dat je erbij bent of later instroomt. En ik geef even het woord aan uh, Roy om uh, in eerste instantie nog even te vertellen waarom je dit uh, initiatief gestart bent. Ja, het, uh, het initiatief is eigenlijk vorig jaar gestart aan de hand van een actie. En nou, eigenlijk na die actie kregen we al een beetje de feedback. Ga je ermee door of ga je het stoppen? Een uh, uh, beetje pointless zijn we daar mee, mee bezig geweest en uiteindelijk hebben uh, we gezegd, weet je wat, als je dat toch graag wil hebben dat we doorgaan, dan zetten we door en we gaan gewoon lekker verder met het verzamelen van boerenbedrijven. Ja, uh, boerderijwinkels. De laatste, ja, de laatste uh, bij het laatste interview wat we hebben gehad, zaten we te schommen zo rond de 500, 550 ongeveer. Inmiddels zijn we al de 650 zijn we gepasseerd. Kijk, zo een mooie groei doorgemaakt inderdaad. Want uh, je gaf toen aan, er zijn nog wat uh, lege vlekken rondom uh, Randstad, uh, Rotterdam uh, bijvoorbeeld. Plot. Is die regio ook wat meer vertegenwoordigd inmiddels? Voorzichtig zeg ik ja, maar ook weer nee. Het is nog steeds dat ik aanmeldingen krijg uit Gelderland, uh, Brabant. Wat ik wel op zichzelf wel een hele leuke trend vind, is dat de provincie Zeeland zich beter begint te vertegenwoordigen. Kijk. Dus aan zich vind ik dat best wel uh, leuk. Ik heb ook wel een uh, contact met een aantal mensen uit Zeeland. Uh, die hebben ook gezegd van ja, omdat jullie wortels liggen bij de FDF. Dat schijnt in Zeeland nogal een beetje een puntje te zijn in bepaalde gebieden. Mm -hmm. uh, we hebben de laatste drie weken, en eigenlijk ook wel daarvoor al een klein beetje, hebben we eigenlijk best wel gecommuniceerd van onze wortels liggen bij de FDF, maar we zijn nu een volledig op zelfstaand initiatief. Uh, ja. Met als gevolg dat we. In de ene keer dat daar gehoord is aangegeven en dat er in de ene keer toch wel meer aanmeldingen zijn gekomen vanuit de provincie Zeeland. Ja. En ook meer bekendheid. Je krijgt ook veel meer uh, websitebezoekers, uh, gaf je aan. Dat is moeilijk uh, aan het oplopen in, inmiddels. Ja, kijk. Voor degene die uh, ja, toch uh, vers uh, heerlijk en eerlijk uh, voedsel uh, wil hebben, weten waar het vandaan komt... Uh, ja, zoek een uh, boerderij op uh, dichtbij. Ik kan even uh, laten zien hoe de website eruit ziet. Op www.findfarm.nl kan je die vinden. En dan kan je vervolgens uh, zoeken op je postcode. Nou, Bijvoorbeeld, bij mij in de buurt eventjes, kan je afstand kilometers uh, geven. En je krijgt een overzicht van netjes te zien hoeveel kilometer afstand zit er. Bijvoorbeeld een fruitbedrijf, een melktop, en, uh, kaas, ijs en dergelijke. Dus dat is, uh, ja, ideaal uh, zit wel heel wat werk in. Dat ja, doe je niet alleen, uh, begrijp ik. Nee, dat klopt helemaal. Dat klopt. Uh, de website die wordt eigenlijk, die wordt ge, ge, ja, onderhouden technisch en achter schermen door Peter Roosboom. Uh, die zorgt een beetje ervoor dat alles technisch blijft lopen. Onze mail en dergelijke. Uh, voor onze Facebookpagina hebben we Jan Koremplek hebben wij, uh, aan het festje weten te trekken. Die post eigenlijk elke dag wel één of meerdere berichten aangaande de agrarische sector posting. Uh, met ook echt een geweldig berichtbereik. En eigenlijk elke dag hebben we wel even contact en staan we er eigenlijk gewoon van te kijken. Soms in een week de tijd, hoeveel mensen die pagina van ons vinden op Facebook en dat ze gaan liken. En dat we ergens ons zaten te kijken, dat zaten ons echt wel even met ons ogen te knippen van is het echt? Nou, het, is, het, het zijn gewoon echt gewoon volledig uh, echte likes. Kijk, ik zie een vraag dat uh, Roy dat jij iets minder goed uh, te verstaan bent. Kan je iets harder praten of de microfoon dichterbij zetten of iets dergelijks? Ik zal hem eens even afmixen. praten! Ik zal hem even gaan afmixen, want volgens mij... Even kijken. Nou ja, ik weet niet hoe dat kan. Even kijken. Je oh, eigen volumestem harder zetten? Ja, dat zou ook nog kunnen. <laughs> dat zou ook nog kunnen. Daarom, ja. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje van hoe het loopt in de, met, met, met onze Facebookpagina. We kunnen nu op dit moment wel een behoorlijke trend zien in de, uh, door, de, ja, de, door de grote zeecrisis. Dat we veel meer aanloop naar onze website hebben. Dat mensen toch meer beginnen te zoeken. En dat ook bedrijven waar, die echt zeggen van we zitten omhoog. We moeten van die voorraad af. Die beginnen zich in één keer massaal, weer in, echt gewoon massaal in te schrijven. Ja. Ja, want de, de, de website is bedoeld voor degenen die een boerderijwinkel hebben, of die oogst over hebben, om zich daarop aan te melden en aan te geven van wat hun openingstijden zijn, hè? of ja. ze met PIN kunnen betalen, bij wijze van spreken, of uh, via een tikkie, bij wijze van spreken. En aan de andere kant kan je dus ook makkelijk daarmee zoeken welke winkels bij jou in de buurt zijn, om daar je boodschappen uh, te gaan doen. Dan vermijd je soms ook wat drukke supermarkten op in de rij staan, Uiteraard en, uh, houden ze zich daar ook aan de maatregelen. Dus de, ook daar geldt uh, anderhalve meter uh, afstand houden natuurlijk. Uh, Maximum aantal mensen in de winkel. Dus dat is ook allemaal uh, op die manier ook goed geregeld. En er zitten ook een aantal creatievelingen. Zit, uh, hebben we wel, hebben we te, bij onze deelnemers hebben we een aantal creatievelingen gezien. Ja. Die, uh, ja. die houden zich inderdaad aan de voorschriften. Welke zijn gegeven door het RIVM. En dat, dat juich ik echt, volle echt volledig toe. Dat vind ik echt gewoon, uh, ja, echt gewoon een dikke duim voor hun. Ja. Alleen, sommigen die verbouwen de boel een klein beetje... en die maken van hun winkel een drive-thru. Ofwel, je blijft lekker in je auto zitten. Je gaat bij een tafeltje in, dan zeg je van... ik wil zoveel van dit en zoveel van dat... Bij tafeltje 2, uh, dan is het gewoon van, is je kofferbak open, leg eens achter je auto neer. En bij tafeltje 3 reken je af en je bent weer weg. Je hoeft de auto niet eens uit. <laughs> nee. ja, het is echt, het is zo grappig. Ja, je hebt een, uh, een winkel met een grote M uh, die dat principe heeft, maar je kan dus ook voor gezond voedsel terecht bij diverse drive-thru's, uh, bij, nu bij de boerderijwinkels. Ja, en het is meestal echt bij dat we nu echt wel lopen. Als we iets op social media tegenkomen van de ondernemer. dan delen we dat op onze pagina, op onze Facebookpagina. Want als we het allemaal moeten gaan veranderen op onze website. dat dan zie we, ik niet zitten. Nee, dat dat is echt uh, heel veel werk. Dat kost ook weer veel van jouw vrijwilligersfeit uh, natuurlijk. En zo had ik uh, vorige week een interview met een van jullie deelnemers. in uh, Luttelgeest in Flevoland, met uh, Peter Verhagen. Ah. Uh, dat interview kan je terugzien. Ik zal anders naderhand wel een linkje hier ook onder uh, plaatsen. Die hadden ze inderdaad uh, aangescherpt, uh, de drive-through uh, gemaakt. Dus mensen kunnen van tevoren hun uh, bestelling doorgeven. Of uh, gewoon ter plekke doorgeven en dan bij het loket uh, afrekenen. En wil je wel de winkel in, dan hebben ze een aantal, maximum aantal winkelwagentjes. Er zijn de winkelwagentjes op, nou ja, dan even wachten. Hè? En ook uh, je handen ontsmetten, daar ook zelfs uh, handschoentjes, uh, plastic handschoentjes die je aankrijgt om uh, ja, fruit uh, te pakken wat je nodig hebt en zuivel en dergelijke. Uh, afrekenen met de pinautomaat met wattenstaafjes. Ik weet niet of andere mensen ook wel eens zien, zelf, maar, ja sta bij de pinautomaat, dan kan je niet contactloos betalen, want nu neem anders gewoon je eigen wattenstaafje mee en uh, tik daarmee in. <laughs> Ja, het, het, zijn allemaal, het zijn wel creatieve oplossingen om uh, toch de boel door te kunnen laten draaien. Ja. En wat, ik, en wat ik gewoon heel veel zie is gewoon nu op dit moment, uh, we hadden ze eigenlijk al heel veel erin staan, aardappelboeren. Maar we krijgen nu ook wel echt gewoon berichtjes binnen via Facebook, het zijn via de mail, ja, we zijn een aardappelboer, we hebben eigenlijk geen huisverkoop, maar uh, we hebben nog zo'n 3000 ton aardappelen hebben liggen waar we niks mee kunnen. Um, wat nu, so, ja, uh, wil je het aan het huis verkopen, die, uh, dat spul, schrijf je maar in en we gaan kijken van, krijg je daar, krijg je daar reuring mee uh, op je erf, zo so, ja, hartstikke mooi. Dan blijf je er niet helemaal mee zitten. Inderdaad, neem gewoon een eigen uh, tas, doos mee waar het heeft wel in, uh, in afgewogen kan worden. Um, of uh, die afvalzakken die je, waar je plastic in kan verzamelen om het even mee te vervoeren. Ik weet niet dat uh, een aardappelboer ook standaard uh, allerlei zakken op voorraad heeft, maar uh, laten we creatief uh, meedenken wat dat betreft. Ja iedereen, merk ik gewoon, ja, iedereen wordt er gewoon stuk en stuk creatiever op, <laughs> dus ik vind het als al wel, uh, wel leuk, al die creatieve oplossingen, de omstandigheid helaas dan je niet. Nee. En ja, het is ook gewoon bij, bij, en bij sommige boerenbedrijven uh, zien, horen wij ook gewoon van de broeksel die moet aangetrokken worden. Ja. Die raken het spul gewoon echt niet kwijt. En dat is dan dat ik denk van, ei, dat is toch wel de keerzijde van de munt? Ja, ja, ja. Ook uh, ja, de horeca ligt natuurlijk uh, plat. Of ja, die kunnen dan wel deels uh, via bezorg en afhalen uh, een deel van hun omzet veiligstellen. Ja. Um, maar ja, die uh, gebruiken ook geen uh, frietaardappelen meer, natuurlijk nu. Dus daar is ook een hele markt uh, over. Dus uh, vanavond hebben wij op het menu staan: frietaardappelen. Die kaasen hier bij de lokale boer altijd al. <laughs> en ik dacht eerst: je moet zo'n speciaal apparaat hebben om dat te doen. Maar het gaat gewoon veel makkelijker om lekker die grote aardappels te schellen. En dan in uh, lekker oncourante stukken te snijden. <laughs> je eigen dikte. En nou, super lekker gewoon. En dan gewoon de pan in met dat spulletje. Ja, even uh, na het schillen even afspoelen, dat wat zetmeel eraf is. Even een theedoek uh, rollen, dat ze weer wat droger zijn. En uh, ja, ze moeten wel iets langer in de, in de frituurpan. En uh, doe er iets minder in uh, dan normaal, want ze hebben natuurlijk wel meer vocht. Dus het geeft anders misschien uh, dat gaat overstromen. Dus uh, hou er rekening mee. Maar dan heb je echt uh, lekkere frieten. Ze moeten uiteraard ook langer uh, dan in de frituurpan. Want uh, ze moeten eerst nog in. Ze zijn niet voorgegaard natuurlijk. Maar dan dat heb wel, je... Nou, dat, is een klein, dat is dan weer een kleine bijkomstigheid, hè? Ja, maar het is echt uh, superlekker. Dus wat dat betreft, uh, goede tip. Ja. En, en ik heb begrepen dat het ook een stuk makkelijker is voor uh, degenen die huisverkoop uh, doen, om zich aan te melden op jullie site. Ja, klopt. We hebben even een kleine nieuwe feature hebben toegepast. Waar en... zit de knop? Wat, hoe heet die? Heel simpel aanmelden. <laughs> Rechtsbovenin naast ja. naast de contactknop staat een nieuwe knop staat erbij met aanmelden. Uh, dus we hoeven geen mail meer te sturen, we kunnen we nee, gelijk daar invullen. Klopt, we merkten toch wel op een gegeven moment uh, heel veel mensen die trokken de stoute schoen aan om te melden met ons. Maar er waren ook nog genoeg mensen die hadden zoiets van waar kunnen we aanmelden? Ja dan moeten we maar een mail gaan sturen. Je merkt altijd al, bij sommige mailtjes al een beetje van, sommige mensen voelen zich gewoon bezwaard om te mailen met de vraag. Ja. Uh, en nu kunnen ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bijspreken invullen. Ja, en dat is wel een geval dat je sky uit. Dat is echt, uh, we hebben die feature hebben gisteren eigenlijk, we hebben hem niet eens echt uitgebreid getest. Dus ben ik ben heerlijk in, ik heb hem niet eens getest, die feature. We hebben hem uh, ah, het... eigenlijk gisteren zo, boem boom, hebben we erop gegooid. En we, hebben, we dachten, we zien het wel. Nou, de link werkt in ieder geval, dus uh, dat gaat Ja, de aanmelding, de aanmelding ook trouwens. Want we merken in één keer van ongeveer zes aanmeldingen per week ongeveer, kom ik nu uit in één keer op een verdrievoudiging. Kijk. De drempel, om aan te melden, die drempel is in één keer veel la maal lager geworden. Dus ja. mensen zien die knop, die klikken erop, die vullen het in en ik krijg die aanmeldingen binnen en het scheelt zoveel. ja. Er staat alleen één klein dingetje bij tegenover. Ik heb de uh, laatste 650 deelnemers heb ik allemaal persoonlijk mee zitten mailen. En ook persoonlijk weer gezegd van jongens, van harte welkom op Findfarb. Jullie bedrijf staat erop. Uh, omdat het eigenlijk zo druk is geworden, heb ik dat stukje helaas moeten laten vallen. Dus bij deze bij voorbaat dank voor jullie aanmelding. Een ja, van ja, ja, inderdaad, ja, Mensen want is wel snelheid. Is wel, dat is wel echt het nadeel. Want op een gegeven moment zie je gewoon dat de drempel wordt lager, de aanmeldingen worden hoger. Uh, dat is hartstikke leuk, maar je moet dan op een gegeven moment op bepaalde vlakken moet je gewoon gaan inleveren. Ja. Nou en het aanmelden, ja, natuurlijk. En op een gegeven moment op social media was ik wel van plan om daar uh, dit weekend toch nog eventjes een ja, een gebaar aan te geven om ook nog een keertje uh, gewoon via onze Facebookpagina te zeggen van alle nieuwe deelnemers die zijn gekomen. Echt van harte welkom. Ja. Fijn, dat jullie, fijn dat jullie met ons mee willen doen. En hopen dat er door ons platform meer reuring op je bedrijf is. Ja, nou bij heel veel boerderijwinkels hoor je dat ook al inderdaad hè. Bij een aantal die dichtbij een toeristenplek zitten... die merken dat er natuurlijk weinig toeristen zijn... dat die aanloop is wat minder. Maar uh, laten we hopen dat er weer opgevangen wordt... door uh, nieuwe bewoners in de regio... die nog niet eerder van het bestaan wisten. Ja. Of nu meer tijd hebben. Ze hoeven niet meer te reizen naar hun werk. Dus uh, pak uh, lekker dichtbij vandaan. Ik heb even hier in beeld gebracht... en het staat ook bij de opmerkingen hieronder. Dus dat uh, werkt makkelijk om degene aan te melden... die een... Uh, boerderijwinkel of huisverkoop hebben, klik op de link en je kan zo uh, aanmelden. Ik zie dat ik een spatie uh, gemist heb, die zal ik later handen wel even aanpassen. Uh, oh ja, de s, -S h t alleen niet, Kom straks goed. <toké> <toké> en uh, ja, je doet het allemaal als uh, vrijwilliger. Klopt. In, de, in je eigen vrije tijd. En... Vandaar dat er ook op jullie uh, site een uh, speciale knop te vinden is. Om uh, te doneren, hè? Ja, dat klopt helemaal. En die doneeractie is eigenlijk puur om voor ons de, de hele IT, de hele achtergrond, te kunnen laten draaien. Uh, ja, we willen op een gegeven moment nog uh, dingen. Als de hele crisis voorbij is, willen we eigenlijk weer de draad oppakken met... In de landen te gaan. Bij de boeren op het erf te gaan staan. Met een leuke stand. Ja, die aankleding moet natuurlijk allemaal uh, aangeschaft worden. Dus we hebben gewoon lopende kosten. En de website, onderhoud en dergelijke ja. aanpassingen. Hosting. Klopt. Ja, die hosting. Alles dat kost gewoon geld. Uh, mijn eigen regulierwerk. Normaal gesproken zou ik het met mijn eigen bedrijf al een beetje opvangen. En ach, het loopt allemaal wel. Maar mijn reguliere werk staat op dit moment ook gewoon helemaal stil. Dus ik dat heb niks tijd over uh, om findfarm te gaan lopen doen, maar <laughs> ja. ja, dus we kunnen eigenlijk ook geen klappen meer opvangen nu. Nee, dus uh, de reserves zijn uh, op wat dat betreft, uh, ook voor uh, ja. findfarm. Dus uh, wie er gebruik van maken of we weer gewoon dit initiatief steunen, dan uh, kun je doneren nou, van harte aanbevolen wat dat betreft. Ik zie uh, nog een vraag van uh, Petra. Je kan de frietaardappelen ook kruiden met paprikakruiden of frietkruiden? Yes. Even kijken. Doe je dat dan uh, voordat ze de pan ingaan of naderhand? Ik heb er geen idee van eigenlijk. Kan je dat nog even laten weten, Petra? Doe je dat dan voordat ze de frituurpan ingaan? Dan wel Fryer. Zit daar even een vertraging op uh, voordat je thuis hoort wat wij gezegd hebben? Dus ik probeer het even in de gaten te houden uh, welke tip ja. erbij komt. En ik zie nog een vraag uh, van Joan. Hoi Joan, leuk dat je er ook uh, live bij bent. Is het een idee om een soort SUV-dienst te doen aan huis om direct te verkopen? Ik heb van de week iemand gezien die vroeg om een SUV-wagen om te gaan bezorgen, denk ik. Voor <laughs> ja. uh, Find Farm uit is het eigenlijk... Bijna geen doen. Nee, er zijn wel uh, uh, boerderijwinkels die uh, bezorgdienst hadden of nu gaan oppakken ook, hè, wat dat ja. betreft. Omdat er, uh, ja, sommige mensen vinden het uh, toch wat eng om naar de winkel toe te gaan. Of uh, ze mogen het huis niet uit vanwege verkoudheid of wat dan ook, om het dan toch uh, voor de deur uh, af te zetten. Klopt. Um, en dat staat er dan ook bij op jullie pagina, hè, van als ze een bezorgdienst hebben of niet. Uh, meestal geeft de ondernemer het zelf aan op hun eigen social media kanalen. Ja. Uh, vangen wij iets op, dan geven we daar uh, aandacht aan. En, uh, is, krijgen we soms een mailtje binnen met daarin al gelijk uh, het verzoek tot aanpassing. Dan voeren we die aanpassing, voer, uh, die, voeren we die door. Maar we merken inderdaad wel dat heel veel die een winkel hebben, dat ze ook zeggen van wij bezorgen vanaf nu ook tijdelijk in een straal van hmm, kilometer rondom onze boerderij. Om ja. de, dan is het echt een kwestie van uh, geef je bestelling telefonisch per mail per website, geef het een draai, uh, ja. voer hem door. De betaling kan dan gedaan worden door middel van een tikkie en uh, in ieder geval het hele contactloze verhaal komt dan en dan op een gegeven moment dan uh, ja, gaat de boer, zelf even in de auto, zet het pakketje voor de deur neer en eigenlijk alles gebeurt dan gewoon contactloos. Ja. Dus, ja, ja. Nou, applaus zie ik hier. <laughs> Wel, Joan. <laughs> Heel goed. Ook een reactie van, van Petra over de friet aardappelen. Uh, dat was... Uh... De tip van de paprikaboerder en de frietkruiden. En dat doe je dus voordat ze de in ingaan. Even bedankt nog voor deze update. <laughs> Gaan we dat ook nog eens even proberen vanavond. Culinaire hoogstandjes. <laughs> ja. Versen kan niet hè, wat dat betreft. Nee, precies. Dat, is, uh, dat, dat zie ik ook bij een van onze deelnemers. Die, uh, ja, die staat eigenlijk ook nou ja, stil, Ik wil ik nog net niet zeggen. Maar... Ja, die hebben ook zoiets van, ja, hoe kunnen we nog meer dingen van ons, van ons gaan promoten? Door zelf te gaan koken en uh, dat lekker te gaan publiceren op Facebook. En uh, met daarin tips, hoe zou je een stukje vlees kunnen verwerken? Ja. Hartstikke leuk, hartstikke mooi ook. En eigenlijk, nogmaals, zie ik gewoon dat mensen zo creatief worden op dit moment. Om toch de boel draaiende te houden, om toch daar. Uh, om reuring op de te krijgen. De, ja, ja dat, dat merk ik wel heel ja. erg, dat, die, uh, dat er een aantal creatieve geesten zijn, maar ook op dit moment nu bij andere groepen, dat mensen vragen van, waar zit er bij ons een boer in de buurt? Ja, en hoe kunnen we die uh, helpen, wat dat betreft ook, hè? Ja. ja, dus we lopen eigenlijk alleen maar nu bepaalde Facebookgroepen eigenlijk tot vervelend toe. Ik zit eigenlijk nog stiekem te wachten op het berichtje van met... Stop nu maar, nu weten we het wel. Lopen we, te bestoken, lopen we sommige groepen te bestoken met ja, www.findfarm.nl. Dan moet je daar ja. even kijken, heb ik je antwoord op je vraag. Punt. Ja, inderdaad. En ergens heb ik ook al met één groep, heb ik toch wel even contact gezocht van... Jongens, ik zit nu al zo gruwelijk veel dat Findfarm te promoten op jullie platform. Als het echt gewoon super vervelend wordt, zeg het gewoon. Want we, zijn, we, we proberen gewoon nu eventjes de consument naar ja. de boer te bewegen... Ja. Maar uiteindelijk uh, eigenlijk niets meer als ja, samenwerking. Want zijn wij het niet die lopen te find farmen? Zijn het wel deelnemers van ons? Dan wel niet mensen die ons alweer kennen? En ik zie gewoon ook, dat als vandaag, zag ik een, een uh, berichtje binnenkomen. We zien jullie steeds en steeds vaker op Facebook voorbijkomen. Ja, ik, zeg... deel, ik deel het ook lekker mee. Ja, maar dan heb ik wel zoiets van, uh, het is niet alleen maar uh, ik of uh, Jan, uh, Jan die bezig zijn met het uh, promoten. Ook gewoon mensen waarvan, waarvan wij misschien wel niet eens de weet hebben dat ze promoten. Ja. Die werpen zich gewoon op als, als ambassadeurs van Find Farm en die... die Verspreiden de naam ook. En ja. dat is gewoon te merken aan onze website bezoeken, aan de acties. Ook, ook wel een stukje aan de aanmeldingen. Ja. Dus eigenlijk niks meer als lof naar als iedereen die ons zonder die dat doet. wij het weten, supporten. Dus uh, sta vrij, inderdaad, om ook om dit, uh, deze video weer uh, te delen in jouw uh, netwerk, voor degene die uh, een boerderijwinkel in de buurt zoeken, of het misschien hebben en nog er niet op staan, laten zich aanmelden via die. Makkelijke knop rechtsbovenin. Zeker doen. Die is zo vrijblijvend. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, ik zou op verschillende platforms al ook, uh, ook van kopen onze oogsten. En daar vroegen ze ook steeds van: ja, zit je ook in de buurt van Delft of van Ede, of van dit, of van dat. En ja, je zoekt op Find Farm. En daar staan laten we dat dan het centrale punt, uh, zoekpunt vinden. Ja. Daarom. ja Ik kijk even of er nog uh, andere vragen zijn. Uh bijgekomen? Ja, we hebben er eentje binnengekregen, zie ik volgens mij. Twee oh. nu. Even kijken, ik zie die van Inni Blankvoort. Bedoel je die? Nee, ik zie er ook nog eentje erboven staan van uh, Joan. Oh, ik heb nu even Inni in beeld. Ja, ik hoop ik... dat je er nog uh, bij bent. <laughs> um, ja, jij mag hem ook voorlezen. Uh, ja, ik zie hem. Uh, even kijken. Van IDI. goed bezig met Find Farm. We blijven het uh, overal promoten en ik heb ook al verschillende keren als food taxi gereden. Gaat oh, okay. goed zo. Hé, hey, dat vind ik leuke feedback. Ja. Ah, dit vind ik echt nice, want eigenlijk wij faciliteren de voetaxi alleen maar. En eigenlijk, of het concept foodtaxi aanslaat of wat ook, ben ik jullie de we hebben er A, nog nooit op gelet. B, we hebben er ook eigenlijk nog nooit echt een, een, een, een peiling op gedaan van... ...loopt wordt het de wordt het gebruikt enzovoort. Omdat het gewoon, ja... Buiten is allemaal, beeld is. Het is uh, een beetje buiten beeld, maar ik vind het dan wel leuk... ...dat Inie het dan toch eventjes nu een stukje feedback geeft... ...dat ze al verschillende maanden heeft gereden. Uh, ja. ja, dat vind ik super. Echt. Laat even, even horen, gaan. Inie. Wat zijn de reacties die je krijgt dat, het, dat je het rondbrengt... En, uh, ik weet niet of je dat alsnog uh, hieronder kan, uh, erbij kan uh, typen. Het is dus echt uh, ja, top om dit uh, te lezen zo. Ja, dit, uh, ja, dat vind ik echt dat vind ik super. Ja. Even kijken, dan zie ik uh, Corneverkerk. Moet oh ik ja hoor. Een Parfum uitrijden. <laughs> Van Verkerk. Ik begrijp de vraag niet. Jij misschien? Uh, ik begrijp de vraag wel. Oh. <laughs> Ook oh, voor uh, de met kinderen of niet? <laughs> ja, ik, ik zit nog, voor de hobby zit ik nog wel elke zaterdag gelukkig. Als het mogelijk zit ik op de trekker. En dan zijn we bezig met rijden, dus, uh, En ik noem het uh, agrarisch, par, uh, agrarisch parfum. Aha. <laughs> Kalfmes nummer 5, En uh, ja, die, die, die zit dus nu ook mee te kieken. Dus uh, <laughs> Ja. <laughs> Maar ik heb, leuk, ik heb voor Corné ook wel een leuk antwoordje. Misschien dat hij zelf eventjes, eventjes de koetjes weer moet gaan melken bij de buren. Lijkt me een goed plantenvorm. voor hem. Ja, hoog tijd waarschijnlijk, hè? Ja, dat denk ik wel, ja, <laughs> inderdaad. Ja, waarom? Even kijken. Even door de vraag heen of ik nog... Uh... Ja, je hebt er eentje gemist, oh, zie ik. Welke? Ik zie hem, uh, mis hem Ik beter. zie er nog eentje staan van uh, van, oh, van Joe. Stel dat er te veel ja. overblijft, uh, dat het te veel overblijft en het blijft liggen in plaats van weggooien, breng het naar de voedselbank, ze krijgen nu ook minder aangeleverd. Ja, klopt. Er zijn al diverse uh, waar dat ook uh, gebeurt, zeg maar. Uh, er zijn ook acties geweest van uh, uh, een circus volgens mij, wat dus niet kan draaien omdat er geen bijeenkomsten gedaan mogen worden. En uh, ze zaten met voertekort en een heel aantal boeren heeft daar uh, om niet, zeg maar, daar uh, voer uh, gebracht. Zodat ze toch ja. uh, ook door kan gaan. Uh, en voor de voedselbank um, ja, is natuurlijk ook een goed alternatief. Er is ook nog een andere tussenoplossing. En dat is uh, van Too Good To Go. Dat is een app die je kan downloaden op je telefoon. Degene met huisverkoop of boerderijwinkel kunnen daar een pakket samenstellen van wat zij over hebben, of wat bijna aan de datum is bijvoorbeeld. En als uh, consument kan je daarop kijken of dat er bijvoorbeeld een uh, winkel bij jou in de buurt iets uh, over heeft. En dan krijg je soms een verrassingspakket uh, van eterswaren. Ook om te voorkomen dat het uh, ja, bijna aan de datum, dat het niet meer verkocht mag worden, dat het dan inderdaad weggegooid wordt. Dat zou zonde zijn. En vooral ook heel veel lokale acties waar we eigenlijk nagenoeg uh, via de grote lijnen gewoon geen weet van hebben. Dat er zoveel groepjes nu op Facebook circuleren dat mensen uh, het eten ophalen voor, voor de buren. Voor zoveel ja. lokale acties, dat, dat, dat valt bijna gewoon geen pijl meer op te trekken. Er zijn heel veel initiatieven, ook vanuit Burgers ja. inderdaad. Van, nou, wat kunnen wij uh, doen om, uh, om daarmee te helpen? Je hebt ook uh, Support Your Locals. Dat is vanuit uh, Dat is vanuit Amsterdam opgezet. En daar worden ook uit meerdere regio's meer uh, combinaties gezocht. Van winkels die samenwerken om een gezamenlijk pakket te maken. Dus uh, SupportYourLocals.nl kan je ook nog uh, bijkijken. Heel veel initiatieven. Uh, even kijken of dat... Dus bedankt uh, voor je vraag, uh, Jones. Zeker goed. Even kijken of dat Ine nog een antwoord heeft. Ja. ja. <laughs> <laughs> goed Reageert. Goed erbij. Dank je. Leuk dat je erbij bent en even weer terug reageert. Ik doe zelf een boodschappen bij een boerderijwinkel en neem nu voor diverse mensen uit de buurt gelijk mee. Nou, dat is hartstikke leuk. Uh, zo hebben we het laatst ook inderdaad, heb ik een, uh, een van de voertaxis, die, uh, die, die, die app ik persoonlijk ook. En die zei het op een gegeven moment ook van, ik ben uh, vandaag volop aan het rijden. Ik wat dan joh? Ja, uh, die en die, daar moet ik wat voor ophalen. Ik hoeveel is het wat niet? Nou, daar sta je van te kijken. Dat is goed. Zo stuur dan even een fotootje. Nou, ik kreeg een foto, een kofferbak vol met eten, waar u tegen zegt ik kreeg nog even een screenshot van de bestelling van één uh, diegene die rijdt paardjes, dus die is op een paardenstal, is die dan iedere keer is die dan bezig. Nou, dan kwam een bestelling kwam eruit rollen, dat ik denk van zo. Dat is niet dat voor niks rondrijden. Uh, dat is inderdaad niet voor niks. Nee. Ja, het is hartstikke leuk dat we ook gewoon vanuit die kanalen, dat we soms ook gewoon inderdaad reacties krijgen. Ja. Dat mensen volgens me kan er ook gewoon spullen meenemen enzovoorts. Er en wordt naar elkaar omgezien. Ja. Uh, ja, dus in, in een periode als dit, vind ik, mag ik het wel erg belangrijk. Op? Ja, ja vind het wel, ik vind het ook erg belangrijk ook vooral. Ja. Inie, uh, zet gerust even de naam, uh, of de Facebookpagina of de website van die boerderijwinkel, uh, waar je de boodschappen voor brengt, uh, hieronder erbij. Reclame mag uh, wat dat betreft, <laughs> om ja, maximaal, te geven. Maximaal promoten, gewoon doen. Ja, Daarop. Ja. Top uh, Inie. Uh, Patrick Rozenboom, Nova White naaien. Ah, <laughs> Nou, dat is hartstikke, dat is toch, dat is hartstikke leuk. Want... Zwaaien we even terug. <laughs> Precies, hartstikke leuk. Dat is uh, ja, dat, dat is uh, toeval. Dat is onze webdesigner. Nou, onze webdesigner uh, die zit uh, ja, die is iets van naar kantoor gaan uh, werken. Ik werk wel lekker vanuit huis. Ja. Dus oh, ja, ik denk joh. dat hij nu uh, lekker zijn vader toch een momentje even heeft dat, dat ze nu even de, deze aflevering aan het kijken zijn. Dus ja, helemaal top. Ja, inderdaad. Hartstikke oh, leuk. Vak voor het weekend. Ja, uh, precies. Django Nendels. Voedseloverblijf. Help ouderen met lekker soep of buurt of armen in deze crisistijd. Ja, toch ook weer een aanvulling op de... de, de, de, de, de, de, de uh, vele, ja, maar ook weer op de vele initiatieven die eigenlijk lopen. Ja. Maar ook een mooie aansporing dat, uh, voor de mensen die kijken en die weten toevallig dat er uh, iemand bij u in de straat of in de buurt woont die niet de deur uit kan of durft. <coughs> nou, ga inderdaad, uh, ga even langs de boerderijwinkel, neem eventjes net, dat, net die 100 gram, 200 gram meer mee en maak even inderdaad een bakkie of een pannetje met eten voor je buren klaar als het nodig zijn. Ja. Het is misschien grammetjeswerk, maar ja, elk, elk grammetje wat nu weer extra wordt verkocht bij die boer... Alles is meegenomen. Is weer meegenomen, denk ik, in deze tijd. En voor degenen die thuis blijven, die laten bezorgen door een supermarkt, uh, moet je soms ook uh, een week wachten uh, of langer. Dus uh, ja, kijk ook even ja. naar de mogelijkheden voor jou in de buurt uh, bij de boerderijwinkels, waar het uh, mogelijk dan sneller geleverd kan worden, of vragen aan uh, de buren. Ik zit ook in zo'n uh, groep inderdaad van uh, Dorpsnetwerk voor, uh, voor hulp. Ik ben even de naam kwijt hoe het landelijk heet. Volgens mij Dorpsnetwerk.nl. Geen idee, ik zou het niet weten eerlijk gezegd. Maar mensen die thuis moeten blijven uh, hulp vragen van wie kan voor mij de boodschappen meenemen als je toch al uh, onderweg bent. Of op wat voor manier dan ook uh, hulp kan bieden. Dus, uh, ja, toch weer uh, genoeg burgerinitiatieven die... Toch op ja. dit moment, nu als paddenstoel uit de grond naar boven heen komen. Dat is op zichzelf, de creativiteit, daar ontbreekt het al op dit moment, Jan. Nee, inderdaad. Even kijken. Daar hebben we Ine. Ine, sorry. Ik ga geregeld naar Daalwijk in Geesteren, Gelderland. En sinds vorige week ook naar Bos Heurne in Bargen. Nieuwe winkel met ontzettend. Veel, veel mooie producten, ziet er schitterend uit. In de opmerking kan ik het wel helemaal lezen, dus hij komt er hier niet helemaal op. Volgens mij is Daalwijk in Geesteren een deelnemer van ons, weet ik niet helemaal zeker. De Bosheurner volgens mij ook, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Soms komen namen mij zo bekend voor en soms ook weer even niet. Dan moet ik zelf even weer gaan refereren: is het wel zo of niet? Is het niet heel erg gek als je meer dan 600 deelnemers hebt? Ja, ah, soms dan begint je een beetje te duizelen, al die namen. En ja, er, er, er, er, sommige namen die springen er gewoon uit. Ja. En dan weet je van, oh, dat is een heel een van ons. Haha, gezellig, leuk. Dus... Ja, zelfs bij, uh, bij Blom, dacht ik. Ja, en bij nog eentje, kijk uh, kijken, die zit in Barneveld. Uh, dat is de Engelse Hof, daar haal ik, mij, uh, daar haal ik altijd mijn ei op. Kijk. Eens even kijken. Volgens mij zijn we op dit moment door de vragen heen. Heb je nog een vraag? Schroom niet, stel hem nog even, dan kunnen we hem alsnog beantwoorden. Kijk je dit op een later moment terug, want dit blijft gewoon hier op deze pagina staan. En ook als het in andere groepen of pagina's gedeeld is, blijft dit staan. Heb je nog een vraag? Zet hem eronder en tag dan even Roy Hallink. En Jacqueline Peek Hamoen erbij. Want soms wordt het ergens gedeeld waar wij zelf niet uh, weet van hebben. <laughs> en als we dan getrackt worden, krijgen we in ieder geval een, uh, een melding daarvan. Precies. Kunnen we er alsnog uh, achteraf op reageren. Oké, okay, even weer doorlopen. Uh, ja, volgens mij... Heb ik nu de vragen... Oké. Okay. Jango Nimbos, goedemiddag. Groeten uit Vlijmen, Brabant. Vlak bij Nimbos. Kijk, hartstikke mooi. Ja, die zag ik net ook al zo eventjes voorbij uh, komen inderdaad. Ja, het is uh, ja. toch wel uh, het publiek wat, wat we nu toch wel een beetje zien, is dat wel voornamelijk Brabant, Gelderland. Dat, dat kan ik ook al op dit moment gewoon zien met, met onze nieuwe manier van aanmelden. Welke provincies zijn sterk vertegenwoordigd en welke niet? Ja. Ah, okay. en ja, dat is, ja, de Brabant steken er uh, met kop en schouders er, uh, hoog bovenuit. Hartstikke mooi. Is het ook een grote provincie. Precies. Okay. Uh, ja, nu we dan toch zo even daar even mee bezig zijn met provincies. Uh, ik ben me ervan bewust. Regio Amsterdam Den Haag. Toch weer de voorzichtige vraag. Weet je daar een bedrijf te zitten die niet bij ons gepubliceerd is? Uh, tip die bedrijven over ons, want daar is op dit moment nog de dekking steeds het laagste. Oké. Okay. We hebben weinig deelnemers hebben te zitten en wil je echt uh, vanuit, ik noem maar eventjes de, de voorbeeld Den Haag, dan is de eerste de beste, is zo'n beetje omstreeks Soete uh, uh, Meer, Hazeswoude, Dorp, die kant uit. Mm. Dus de, ja, we kunnen het wel echt merken in de grote stedelijke gebieden, is het aanbod heel mager en moeten de mensen het weer hebben van andere initiatieven? Ja. Daar zit bijvoorbeeld ook wel een bezorgdienst als Rechtstreeks in Rotterdam. Die is er wel uh, in die regel heel sterk. Rechtstreeks met een X. Je kan een boodschap laten bezorgen door uh, boerschappen. Dan steun je vooral de Brabantse boeren en het wordt landelijk uh, bezorgd. En je hebt in het noorden uh, de streekboer. Dus er zijn wat meerdere mogelijkheden. En meteen ook een oproep aan uh, bijvoorbeeld uh, Boerenzuivel, uh, Bond van Boer, uh, Boerderij Verzuivelaars. Uh, geef het ook aan jullie netwerk door van meld je even aan op Find Farm. En voor Landwinkel, die ook 100 winkels in Nederland heeft, dan uh, vooral als ze rondom Amsterdam-Den Haag uh, zitten, is er een uh, tekort. Ja, zeker dat, dat, dat ook. En vanuit Landwinkel hebben we al een aantal van hun franchise hebben mogen verwelkomen. Ja, Peter Van Hagen fruit bijvoorbeeld, die ik dan geïnterviewd heb vorige week. Ja, sommigen die zijn... Die zijn ja, we, iedere keer zien we nog wel eens de voorbijkomende franchisenemers van de ketenlandwinkel. Eh, Oké. Okay. Dat ze zich aanmelden. En het aanmelden, we hebben inderdaad een hele vrijblijvende aanmeldingsknop dan nu rechtsbovenin op onze pagina hebben we die weten te maken. Eh, staat natuurlijk... We hebben eigenlijk nagenoeg geen criteria... We hebben een vraag gekregen via de mail over... Ja, moet ik echt een winkel hebben? Of, nou ja, als jij ook gewoon het tafeltje hebt met daarop een geldkistje... en daarop een, een krat aardappelen en een, een, noem maar wat een plastic tasje... of een regeltje dat je je eigen tas mee moet nemen... dan verkoop jij aan huis. Ja, je eigen dat is geen probleem. Ja. Uh, buitenlands import, we screenen, nee, want die, ja, als ik echt denk van... Is dit zuivere koffie? Ben ik eerlijk in? Dan ga ik wel even kritisch kijken. Ga ik ze ondernemer even tegen het licht houden van: heeft hij daadwerkelijk die producten lokaal bij andere ondernemers uh, dat hij een soort van doorgeefluikje is? Ja. Of wordt er spul uit het buitenland geïmporteerd? Want zo gewoon dat we eigenlijk merken dat er import is uit het buitenland, krijg je eigenlijk al van ons bijna een berichtje van: we kunnen je aanmelding niet doorhalen. Ja, inderdaad. Ja, terecht. Ja. Want we staan echt eigenlijk op dit moment puur even voor het Nederlandse product staan wij er. Ja. En dat is toch wel echt wel een van de, de hoofdcriteria waar ja. je aan moet voldoen. Het moet allemaal van eigen erf komen of bij collega boerenbedrijven uit de buurt. Ja, als, jij een, een, ja, als jij een prachtige winkel hebt met alleen maar, ik noem maar wat, de groentes, maar je hebt een koelkast en je hebt daar bekers met yoghurt in staan van de lokale zuivelboerderij een kilometer verderop, voor de buren, doe vooral. Dan help je bekant er ook een beetje. En ook voor, voor bijvoorbeeld de aardappelboeren, zoek ook op findfarm.nl naar boerderijwinkels bij jou in de buurt, en vraag of dat zij ook bij spreken, zakken aardappels voor jou uh, kunnen gaan verkopen. Zodat er toch meerdere producten op één plek te koop zijn. Ja, het is sowieso ook wel een handige tool, een handig stukje gereedschap om nu ook, zeg maar, uh, lokaal je netwerk uit te kunnen breiden. Ja. Dus niet alleen maar, zeg maar bij jou in de, in de straat, dat je twee kilometer verderop even uh, een mut neergooit en je bent, je bent er vanaf, maar dat je bewijzen van je verkoopnetwerk iets kunt uitbreiden, dat je in plaats van uh, 500 kilo in je eigen straat, dat je anderhalve ton in de regio verspreidt en dat dat ja. allemaal wel wordt verkocht. Ja, daarom. Ja. Ja. bedoel. Oké. Okay. Ik zie volgens mij geen vragen meer binnenkomen. Heb je nog een vraag, stel hem hieronder. En tag uh, met apenstaartje Roy Hallink en uh, apenstaartje Jacqueline peek -Hamoen. Dan uh, krijgen wij een melding dat er weer een vraag binnen is. En dan uh, kun je daar alsnog op reageren. Uh, Roy, bedankt weer voor jouw uh, tijd. Ja, geen probleem. Wie weet uh, over drie weken weer. Kijk nou, hoe het ervoor staat. Nou, we gaan het we gaan, we gaan, we gaan, we gaan bekijken. <laughs> daarom dus uh, deel graag uh, deze video en vooral uh, dat de pagina er is, is www.findfarm.nl op jullie gezondheid prima en blijf en, veilig en trots op de boer <laughs> zeker groetjes